ik weer eno, en de teruglopen van Joyce en bij Jack en Annabel. want Roosje bleef er helemaal achter. Rustig graag in wijk. het is nog steeds mooi goed. Oh Roosje, oh Roosje, hey Roosje. Nu zijn alle wortels op, Roosje. Nee, je pakt alleen maar gras wat buiten de wijs staat. Geen bradmetels. Dus je moet ze lekker vinden. Ik snap het eigenlijk nooit. Hij is wel een beetje stof. Hé, hey, Roosje, kom maar, Roosje. Kom maar, Roosje. Hé, hey, Roosje. Roosje, kom eens, kom eens. Vind je dat lekker, dat gras? Mijn ogen is het onkruid. Hé, hey, Roosje, kom maar, Roosje. Roosje. Ik leg ze neer, want dit gaat te lang duren. Oh, Roosje. Kan je ze eten, Roosje? Nou, je bent wel een beetje traag. Traag in begrip, je lijkt wel een weten. Hé, hey, Roosje. Goed zo, Roosje. Hé, hey, Roosje. Hé. Hey.